Zo, vandaag is het mooi zonnig weer en alleen hier is het nog super modderig. Dat is de nieuwe hoizak en de oude hoezak gaat zo meteen uitgedeeld worden over de beide. Hoe moet ik er langs? Aan die kant is het Dat is echt super modderig. De ponies zijn nog niet zichtbaar.